Ik sta hier op onze houtbewaking. Achter mij een foto van de drukke stad Den Haag. Wij zijn het hartcentrum van de regio. Wij jaar rekenen 1,1 miljoen mensen op onze acute zorg. We staan hier op de SCA bij de eerste harthulp als CSU-verpleegkundige vangen wij hier de patiënten met cardiale klachten op als ondersteuning van de SCA zelf.